Goedemorgen dames en heren. Welkom bij de vlog van de Stofjes. Zondagmorgen praat. Wat moet ik er nou van maken? Uh, zoals je zien op de ramen, het regent. Uh, ja, daar word je nat van, dat is logisch. Ook door het zweet word je natuurlijk nat van. Maar ik heb liever dat ik gewoon begin als het droog is en dan... Maar ik ga het lopen en dan word ik bezweet, en dan word ik nat, en dan vind ik het lekker en dat is een ander gevoel. Nou, uh, inmiddels had ik mijn uh, pasje gevonden. Ik zal hem even erbij pakken. Pasje gevonden voor de fitness. Ik denk, nou, dan kan ik in ieder geval lekker droog sporten in de fitness. Ga ik erheen. Ik denk dat ik misschien niet te lang ben geweest of ik uh, al lang niet meer ben geweest, zo moet ik het echt zeggen. <laughs> ik weet niet, hij deed het niet. Ik kom er niet in. En uh, ja, er was helemaal niemand. Dus uh, dan sta ik voor een dichte deur. En dan kan ik niks. En dan kun je wel zo'n zo nummer bellen als je niet hier erin komt. Maar dat is een nummer in België, dat heb ik al een keer eerder uh, gehad en dat, dat werkt voor geen meter. Helaas voor het bedrijf, maar dat werkt niet. Dus met andere woorden, vandaag geen sport, tenminste niet wat ik wilde. Uh, ja, dus dan heb ik uh, nog maar één ding en dat is uh, de werkzaamheden thuis gaan verrichten. Dat is niet anders. Ik vind het jammer. Ik had er net zoveel zin in om uh, hierheen te gaan, omdat uh, ik de pas weer gevonden had. Dat ik dan weer uh, gewoon uh, binnen kan uh, sporten dat ik daar mijn oefeningen weer, uh, weer kan gaan doen. Maar nee, het is me niet gegund vandaag. Waarschijnlijk het slechte weer als we dat maar <laughs> Nou, dat is slecht weer als ik weet als ik wel uh, uh, ga uh, rennen natuurlijk in mijn bos. Maar goed, het is zo. Het zijn zo. En uh, ja, daar heb ik een mee te doen. Het is niet anders. Is niet anders. Nou, vandaag of uh, vandaag van de week Mulders uh, binnengekomen. Ik heb uh, gisteravond of eigenlijk vannacht heb ik uh, uh, weer, een, uh, weer een vlog uh, online uh, gezet. Ging nog over een motorritje die ik had gemaakt met Fabienne. Dus die staat er nou op. Ja, maar ik eh, ga tussendoor de, de, de opstart maken voor, eh, voor de, de resterende vlogs die nog op de laptop staan. Zoals je weet, het druk met werk, met eh, van alles en nog wat. Ja, dan eh, schiet het. Eh, de, vlog, de vlogs in elkaar knutselen, dus schiet er een beetje binnen. Druk, druk, druk. Maar goed, dat geeft me. Nou, dan natuurlijk. Eh, Momenteel wat er uh, natuurlijk allemaal logisch is met, uh, met het uh, binnenkomen bij de horeca. Vanmorgen woon ik alweer dat er al in diverse uh, plaatsen uh, waar al uh, testen gedaan met, uh, met polsbandjes, zoals bij een festival. Bij een 18 krijg je een uh, rood polsbandje, dan krijg je geen drinken. Uh, bij een uh, keer alles uh, al in, dan krijg je een groen bandje, bla bla bla. Nou, hebben ze nu bij de. Ik heb ik ook verzonnen, bij, uh, heb je de check uh, gedaan, dan krijg je een bandje en dan heb je geen check, dan krijg je niks, dan krijg je ook nergens in. De Snelle controle, daar moet je ervan vinden? Eigenlijk wel een oplossing, maar dan gaat het meer voor de snelheid bij de horeca dan de achterliggende gedachte. Van toch weer een controle, je hebt te zien dat jij wel gecheckt dat je gevaccineerd bent. Er zitten nuancen. goed, ik ga er niet al te veel over uitrijden. Het is wat het is. Maar goed, nog veel verdeeldheid. Binnen NL. En niet alleen binnen NL, maar ook in DLD. En in BE. is die verdeeldheid. Maar ja, laten we maar eventjes gewoon positief op. Het zal wel voor een goed doel zijn. Let's hope. Ik smelg weer voetballen. Vc, vandaag. Dus we zullen wel weer zien wat we, wat we doen. Dus de derde thuiswedstrijd, de, de andere twee thuiswedstrijden hebben we keer verloren met 1-0. Uit de strijd hebben we steeds gewonnen, dus op zich uh, staan we steeds goed. Oh, Overwonnen, uh, sproken trouwens. Gisteren met de meiden, MO17, 7-1 gewonnen. Jawel. 7-1 gewonnen bij Boekelsport. Sport. Dat was leuk. Dat was niet alleen leuk voor mezelf, als coach natuurlijk, maar ook voor de meiden. Want ja, die uh, zijn ook wel opgebrand om gewoon een uh, goede pot uh, te spelen. We hadden natuurlijk de, uh, dat was de onze tweede competitiewedstrijd, maar uh, onze derde wedstrijd overal, de bekerwedstrijd hadden we natuurlijk gewonnen. De vorige competitiewedstrijd uh, uh, uh, we was vloer gegaan met uh, 3-2. Of 2-3 eigenlijk, was thuis. Het was wel een hele leuke pot. Uh, dan kun je zeggen, ja, uh, 7-1 is het dan nog een leuk voetballen. Nou, op zich is het natuurlijk niet heel leuk voetballen, want dat gaat allemaal te makkelijk. O, de auto stond er sorry. En, uh, maar wel het feit dat je, dat je gewoon een keer lekker, lekker doelpunten kunt maken en dat je een beetje kan scoren. En, maar dan zie je ook wel bepaalde dingen weer terugkomen, die je natuurlijk dan weer morgen bij de training gaat bespreken. Uh, is gemakzucht. En uh, meegaan doen in het tempo van de tegenstander. De tegenstander was, het, was niet al te best, maar dan ga je je, je eigen tempo ga je naar beneden halen. Waardoor je dan zelf veel slordigheden gaat krijgen enzovoort. enzovoort. Met alle, alle dingetjes van dien. Uh, dus ja, dat, dat moet goed besproken worden. Dus, maar voor de rest helemaal top gedaan. En uh, ja, dat, dat zien we dan weer. Ja. Dus ja, beetje een beetje een rare vlog vandaag. Omdat ik nu uh, natuurlijk nou niet ben gaan hardlopen. Ik heb nog helemaal niet uh, gesport, nog helemaal niks. Dus ga ik daar binnen doen, matje op de grond. En dan uh, doen we even wat, uh, wat oefeningen. Dan ben ik toch niet voor iets gedaan. Want helemaal niks doen, dat kan ik ook weer niet. Dus, uh, <laughs> dus ik zou zeggen, blauw duimpje omhoog, even abonneren op dit kanaal en dan uh, zie ik jullie de volgende keer terug. Oh, overigens uh, waarschijnlijk gaat Fabienne de volgende keer mee hardlopen lopen weer. Dus uh, maar goed, dat zullen we wel zien. Ik zou in ieder geval zeggen, top top, toi toi. Blauw duimpje. En de rest komt vanzelf. Ik zeg tjoe!